Mijn eerste stop is Enschede. Daar is Avanti Wilskracht een groot project gestart en heeft de hulp van de Rabobank ingeroepen om dit in goede banen te leiden. Avanti Wilskracht is een omnisportvereniging. We bieden meerdere sporten aan, waaronder voetbal, handbal, streetdance, gymnastiek. En op die manier proberen we een belangrijke functie te vervullen voor zowel de wijk als de omliggende omgeving. En met welke vraag zijn jullie naar de Rabobank gestapt? We hadden het voornemen om met een aantal verenigingen hier in de nabije omgeving gezamenlijk op te gaan trekken. Het is heel simpel om te gaan zeggen van ja, we gaan samenwerken. Ja, oké, okay, we gaan samenwerken, maar wat houdt er dan in? Wie gaat daar wat voor doen? Hoe maak je afspraken met elkaar? Hoe gaat het proces eruit zien? Wat is het tijdspad? En met die bestuurlijke vraagstukken heeft de Rabobank ze dus geholpen. Maar dat is natuurlijk niet het enige waarvoor je als vereniging bij de Rabobank terecht kunt. Daarom heb ik afgesproken met Antoine en Marieke. Zij weten alles over de Rabobank Verenigingsondersteuning. Wij steunen met ongeveer 57 lokale Rabobanken... ...en 300 verenigingen en stichtingen in het, in het hele land. En dat doen we op heel veel verschillende manieren... ...maar met name toch wel gericht op het vrijwilligersbeleid... ...op structurele inkomstenversterkingen... ...en het professionaliseren van het bestuur. Verenigingen en stichtingen zijn voor ons het cement van de samenleving. Daar ontmoeten mensen elkaar en het leggen van die verbindingen vinden wij als Rabobank heel belangrijk. En hoe is de Rabobank er dan bij betrokken? Nou, we zien dat verenigingen het best lastig hebben, vooral op bestuurlijk niveau. Bestuurders hebben uitdagingen om nieuwe bestuursleden te werven of om vrijwilligers te vinden om diensten te doen voor de vereniging. En daar kunnen wij ze samen met NOC en NSF ontzettend goed bij helpen. En zo worden we eigenlijk niet alleen sponsor, maar vooral ook partner van het verenigingsleven. Dat klinkt als een goed verhaal van de Rabobank. Je kunt als vereniging dus met allerlei vragen aankloppen voor ondersteuning. Niet alleen met financiële vragen. Ik hoorde van Antoine dat ze in Nijmegen ook met een bijzonder project bezig zijn. Onder aanvoering van de Nederlandse rockband De Staat. De Basis is een initiatief van een aantal enthousiaste uh, muziekprofessionals in Nijmegen, waaronder wij zelf, om uh, hier iets te vestigen waar... Uh, professionele muzikanten of aankomende uh, professionele ambitieuze muzikanten kunnen werken op hoogwaardig niveau. Dat wil zeggen dat er, een, uh, dat er een hele goede studio komt, dat er goede oefenruimtes komen, maar ook een kantoor en uh, er komt een hotel waardoor buitenlandse artiesten hier ook kunnen overnachten. En wat was de vraag die jullie uh, bij de Rabobank hebben neergelegd? De vraag aan de Rabobank was... Kunnen jullie ons helpen met onze campagne, met dit publiek maken? Uh, we willen heel graag uh, dit op de, op de juiste manier uh, in, de, in de markt zetten eigenlijk. A, uh, aan mensen laten zien wat voor tofs hier gebeurt. Dus er is een uh, mediastratege die ons uh, helpt bij de online campagne en bij de fysieke campagne. We mogen ook uh, middelen van de Rabobank gebruiken om onze campagne verder uit te bouwen. Mijn volgende en laatste stop is in Imnes, waar ik een afspraak heb met Marcel van toneelvereniging Deo et Arti. Zij hebben het voor elkaar gekregen om als een van de weinige toneelverenigingen in Nederland een eigen theater in hun beheer te hebben. Maar daar komen natuurlijk ook de nodige kosten en onzekerheden bij kijken. We zijn op de Rabobank afgegaan om te kijken daar waar zij een bijdrage konden leveren aan projecten op het vlak van duurzaamheid. Want op dat wij onze energierekening omlaag kunnen brengen met behulp van de Rabobank zijn we in staat om middelen beschikbaar te krijgen om te kunnen besteden aan bijvoorbeeld nou, interessantere stukken, duurdere stukken of misschien wel af en toe het inhuren van een regisseur. En hoe is de aanvraag verlopen? Heel kort ben ik in contact gekomen met de persoon in de Rabobank die hiervoor verantwoordelijk is.